Het maken van een burger is in principe is het vrij uh, eenvoudig, de basis. Je kunt het altijd uh, mooier maken dan dit. Uh, je hebt nodig ingeweekte uh, leren lapje. Goed stevig touw, we kunnen ijzergaren gebruiken maar in dit geval gebruik ik zeilgaren. Een schaar, gaatjes touw en de las ook. Ik, uh, dit is de andere uh, knoop. Nou, je pakt uh, weer, uh, weer een lapje. Dat doe je goed in de lus. Fout het om. Hou het om. Juist goed op elkaar. Trek het even mooi strak aan. Ja. Zorg dat het een beetje mooi in het midden komt, goed, goed strak aantrekken. Pak de gaatjes staan op de kleinste, kleinste stand en je begint gaatjes te knippen strak langs de touw. Je begint een halve centimeter vanaf de kant. En als je te dicht op zit, dan nou, scheurt het te makkelijk in. Uh, overal even goed strak langs het touw, een beetje goed aantrekken, steeds. En nu zit er nog ruim, maar straks de krimp. en het vrij strak langs het touw, samen, dan past het wat mooier. Nou, en dan uh, doe je steeds een beetje, een halve centimeter, zo. Haal het even los, even los. En dan knip je de gaatjes even na, dat is makkelijker. met het doorhalen van de draad, want, dat, uh, want je gebruikt een dubbele draad voor het geval. Zo. Nou, hier kan we nog, en dan kun je ook nog een beetje corrigeren, eventueel een extra erbij. Zo, dit scheelt een stuk. Met het doorheen halen van de draad straks. Zo. Een goede gaatjestang is niet weg. Een goed gereedschap is half werk. Zo, die heb je niet meer nodig. Nou, doe maar omheen. Zelf weer zorg dat het een beetje goed gelijk blijft. Uh, uh, zat. Pak je een dikke naald draad begin aan de achterkant, makkelijkste steek erin zo nog een keer, eventueel een paar keer, even door de lus halen. zo, goed aantrekken, nog een keer, dan zie je ook waarom dat dat naknippen, aardig helpt. Nou, dan pak je het volgende gaartje. Zo. Ja, dan erin. Steek hem één terug. Ja, nee, nou... Zo. Nou, dan zit hij aardig vast. Nou, en dan pak je het volgende gaatje. Zo. Hop. één terugsteken. Eventueel doe je nog een slagje erdoorheen. voor de extra stevigheid. volgende op zich gaat het vrije vlot zo Ten, terug zo En de volgende. Nou, zo werk je eigenlijk het hele diertje een beetje af. Zo. Goed aantrekken en terugsteken. Zo even de erheen halen zo aantrekken en de volgende zo de handigheid terugsteken er heen halen ja, naar nou de volgende. So, terugsteken. Heen halen. Aantrekken. Goed aantrekken. De volgende nou, bij de pampijlaar. terugsteken. Zo. Dit weer halen. Terug steken. Ja. Zo. Goed aantrekken. Er heen halen. Ja, en dan eromheen terugsteken door de lus vandaan trek nog een keer eventueel zo door de lus dude